Wij zijn It's Learning, een van werelds grootste leerplatformen. Maar miljoenen gebruikers is niet genoeg. We kunnen niet teren op ons succes uit het verleden. We zijn continu bezig met verbetering en vernieuwing. En nu introduceren wij de volgende generatie It's Learning. Ons doel is een productmaker waar mensen van houden. We willen onze gebruikers helpen grootste dingen te bereiken. Gebruikers zoals Amy, een vierde klas leerling die haar vrienden heeft... ...van gaming en houdt. Ze kan wat verstrooid zijn, maar het It's Learning platform zorgt ervoor... ...dat ze de controle over haar studie houdt. Amy gebruikt haar telefoon en tablet om naar It's Learning te gaan. Daar vindt ze haar openstaande taken en gebeurtenissen. Haar leraar, meneer Clark, is gepassioneerd om betere leerresultaten... ...voor zijn leerlingen te creëren. Het nieuwe It's Learning helpt hem daarbij... ...door een volledig overzicht te geven van zijn leerlingen en hun voortgang. It's Learning geeft gebruikers toegang tot een uitgebreide bibliotheek... ...waar ze bronnen kunnen vinden van uitgevers en uit de onderwijsgemeenschap. Intuïtief en snel te gebruiken, ons platform geeft leraren meer tijd... ...dat te doen waar ze van houden. Helpen om hun leerlingen meer succesvol te laten zijn. Bij It's Learning delen we deze passie. Onze missie is niet een geweldig product te maken... ...hoewel we denken dat we dat wel zeker hebben. Het is ook van geweldige gebruikers, beter toegeruste leraren en betrokken ouders. Dit is wat het nieuwe It's Learning platform doet. Samen kunnen we zorgen voor een betere school voor iedereen. En The Heart of Education, het nieuwe It's Learning.